Wilt je professioneel drukwerk maken, zoals visitekaartjes, um, flyers, affiches of denk maar aan uh, wat complexer materiaal, um, tijdschriften, kanjers uh, van boeken of prachtige catalogie. Wel, dan kan je niet zonder InDesign. Maar wie net van slag wil gaan met het programma, die kan nogal overdonderd raken door de eindeloze mogelijkheden. Nu, in deze tweedaagse opleiding helpen wij je wegwijs te raken in de meest essentiële basisgereedschappen en we verschaffen ook enkele um, fundamentele grafische inzichten. Dit doen we het liefst via relevante praktijkvoorbeelden. Je stapt naar huis met genoeg kennis en vaardigheden om zelf de meest voorkomende aanpassingen uit te voeren en bescheiden layouts te ontwerpen. Er is geen voorkennis vereist om deel te nemen. We verwelkomen je graag op deze opleiding InDesign Basic.